Hallo allemaal, hoe gaat het met jullie? Ik uh, ben, ben zoals dat jullie zien vandaag nog een nieuw plantje gaan kopen. Gisteravond uh, was ik deze tegengekomen op het internet. Ik was er wat opzoekwerk over aan het doen. En ik dacht echt van, oh, die wil, deze wil ik zo graag in huis hebben. Dus uh, ja, vandaag naar de plantenwinkel gegaan en uh, hier zien jullie hem dus voor, voor jullie. Het is echt een hele mooie zoals jullie zien. Heel erg speciaal. Dus uh, ja, ik ben er heel erg blij mee. Het is een hele mooie speciale stam. Lichte beauty. Ja, echt uh, heel erg mooi, heel erg bijzonder. En dan heb je hier zo de de bladeren. is ook wel heel erg mooi. Ja, die staat hier nu gezellig uh, op een tafeltje. Hij is echt van harte welkom en ik ben heel erg blij dat hij dat er is. Het is echt een heel erg speciaal en een mooie bijzondere plant. En uh, hierachter, zoals jullie zien, heb ik nog een plantje staan. Die heb ik in, al, in sommige video's laten zien aan jullie. En nu staat die daar heel erg mooi met een paar mooie beeldjes en met een mooie Maria Magdalena schilderij. Heel erg gezellig. Ik ben alles ook wel uh, opnieuw aan het inrichten. Ik heb wat uh, spullen van plaats veranderd en het ziet er nu echt wel heel erg goed uit. Het is heel erg gezellig. Heel erg mooi resultaat. Dus, uh, ja, dat wil ik graag nog even laten zien aan jullie. En uh, ook heel met veel trots mijn nieuw plantje voorstellen aan jullie. Dus, uh, ja, bij deze hebben jullie uh, hem gezien. En ik uh, wens jullie allemaal nog een heel erg uh, fijne dag. En heel erg veel liefs van mij.